Voor ons is LLO een maatschappelijk thema. De weg naar een totaal nieuwe DLO zijn we net ingeslagen. Dus daarin, ja, daarin moet het nog wel gebeuren. Hoe ga je je matching regelen met je nieuwe doelgroepen? Hoe ga je je CRM en je klantenbestand, uh, uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe zit het met je data? Om dat niet alleen voor studenten te doen, maar voor een klant. Voor een leven lang ontwikkelen. Het is leuk, het is mooi om onderwijs te maken voor nieuwe doelgroepen. Maar het gaat echt niet vanzelf. Het is een behoorlijke ambitie. Wat betekent een leven lang ontwikkelen en wat is de impact hiervan op het onderwijs? Daarover praat ik in deze aflevering van Brains, waarin ik in gesprek ga over digitalisering en innovatie in het onderwijs met Arjan Vetman, eh, directeur van het Horizon College. Arjan, van harte welkom. Dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Voor de ja. mensen die het Horizon College niet kennen, kun je kort schetsen uh, wat ja. het is? We zijn een, een MBO in, uh, in Noord-Holland. Eigenlijk tussen het Noordzeekanaal en Schagen hebben wij vier locaties: Hoorn, Herengoaart, Purmerend en Alkmaar. Waar we eigenlijk het hele repertoire aan, aan MBO-opleidingen bieden. 12.000, 13 13.000 studenten. Okay. Een beetje te groot. Uh, leven lang ontwikkelen, wat betekent dat voor jou? Nou, nou voor mij uh, betekent het. Uh, dat ik me bezig mag houden met het meest innovatieve thema wat we, uh, wat we eigenlijk binnen het Horizon College nu uh, oppakken. Mm -hmm. En niet alleen wij, maar alle andere ROC's ook. Hè, want het is echt een, een, een, een, een, nou, een gamechanger, zullen we zeggen. Mm -hmm. Totaal andere benadering van wat we altijd gewend zijn om onderwijs aan te bieden. En ik mag het als een van mijn portefeuilles uh, uh, nou, vorm en inhoud geven aan die, uh, aan die ambitie die wij hebben op het gebied van leven lang ontwikkelen. Dus dat betekent we geven dan... Uh, geen uh, onderwijs meer aan een initiële student, die wij nu hè, van die 12, 13.000 studenten die we hebben, tussen 16 en 23. Mm -hmm. Maar we geven straks uh, onderwijs aan een klant uh, uh, die ook uh, nou ja, voor her- en omscholing, uh, vanuit bedrijven uh, bij het Horizon College terecht kunnen voor, uh, voor een opleiding. En die kan ook veel ouder zijn, hè, tot aan de dood, zullen we maar zeggen. Kun je straks bij ons terecht. Ja, ja dan denk ik. Dan, ja, de, ik hoor wat je zegt. dan denk ik, joh, maar dat. Dan hebben we het over een verandering tot, ja, tot in de haarvaten, tot in het DNA van jullie. Ja. Ja, ja. Hoe geef je dat vorm? Nou, we hebben... Uh, ja, hoe geef je dat vorm? We hebben daar uh, een opdracht en een strategie, hè, zoals je dat gewoon netjes doet. En een, en een stuurgroep, uh, met, met, uh, waar ik dan leiding aan geef, uh, waarin een, een, een, uh, eigenlijk de hele tactische omgeving van, van het Horizon College vertegenwoordigd is en we hebben samen bedacht, nou wat betekent dat nou voor de organisatie, mm. hoe gaan we die organisatie in het DNA, in de cultuur en de structuur zodanig uh, uh, nou ja, veranderen uh, dat we leven lang ontwikkelen een kans geven en dat is niet nou, dat is best een opdracht, zowel in de ondersteuning als in het kijken van wat is nou de vraag van de regio, als in het creëren van aanbod. He, al dat soort aspecten hebben we keurig uh, uh, beschouwd, hebben we, uh, mee, hebben we al heel lang over gedaan om daar een goede strategie op te, uh, te krijgen mm -hmm. en nu zoeken we eigenlijk op dit moment uh, een, een soort programma manager die met mij die verandering tot stand kan brengen. Dat, ja. uh, dat moet wel een stevig iemand zijn. Um, ja, ook omdat er nog wat naast speelt. Misschien, uh, dat is niet onbelangrijk voor ons. Dat we gaan fuseren met het regiocollege. Uh, daar zijn we nu vol mee bezig. Dus we pakken dit thema ook echt gemeenschappelijk op. Dus er komt een programmamanager voor zowel het regio als het Horizon College... in aanloop naar de fusie die LLO uh, naar nou, en in gaat geven. En er is nog heel weinig, moet ik eerlijk zeggen, op dit moment. Dus het is nog allemaal uh, Wat een, verander een verandering. Enorm. Ja, uh, Hoe ontwikkelt die vraagkant zich? Wat betekent dit voor studenten die nog eigenlijk in Nederland niet gewend zijn... om langer dan drie, vier jaar te studeren? Daarna ga je werken en studeer je niet meer. Ja, nou, voor onze huidige initiële student... Uh, betekent dat ze uh, nou ja, uh, meer in aanraking komen met andere doelgroepen, gewoon als ze naar school gaan. Hè? Gewoon yeah. dat, dat, dat merken ze er dan fysiek aan. Uh, we zijn wel bezig om ook het onderwijs voor de initiële studenten te veranderen, omdat meer te flexibiliseren, te personaliseren, zodat ook voor de initiële student meer mogelijkheden zijn om individuele studieroutes te volgen ja. binnen het mbo. Dat doen wij niet alleen, daar zijn eigenlijk alle ROC's mee bezig. Het is ook een, een opdracht vanuit het ministerie dat we daarmee bezig moeten zijn. Dus uh, ja, die student uh, merkt dat ze straks uh, misschien meer in hapklare brokken modules kunnen volgen, uh, waarbij ze meer een gepersonaliseerde route kunnen volgen uh, en zijn soms uh, afhankelijk van de module dan in de toekomst ook uh, nou, met, met wat oudere mensen zitten ja. ze in de klas. Ja, ja, ja, ja. En verder uh, zullen ze ook gewoon een CREBO volgen en uiteindelijk ook een, een, een diploma of een kwalificatie halen zoals ze dat nu ook halen. Want ja, dat is ons, uh, uh, ons doel natuurlijk als, als opleidingsinstituut. Ja, wat zijn op dit moment de grote uitdagingen? De ondersteuning, van uh, de, ook een stukje bedrijfsvoering. Je wilt eigenlijk dat je dit proces goed ook intern ondersteunt. Hm met een stukje marketingcommunicatie, met een stukje administratie, met, met uh, nou ja, alle aspecten waarvan je eigenlijk wilt dat het onderwijs ontzorgd wordt en dat dat gewoon uh, uh, uh, nou ja, geregeld is eigenlijk mm -hmm. binnen de organisatie. Mm -hmm. Omdat, uh, om dat noemen wij dan een LLO desk, een levenslang ontwikkelen desk, dat we daar alle vraagstukken die vanuit de buitenwereld komen eigenlijk, uh, uh, nou ja, uh, die komen daar binnen en die kunnen we daar vandaan dan uh, voorzien van een aanbod. Uh, dus eigenlijk de inter Organisatie om die uh, laten zeggen in lijn te brengen met de ambities die we hebben, dat zijn eigenlijk de eerste belangrijke stappen die we nu eigenlijk willen zetten. Wat natuurlijk een ander heel belangrijk is: hoe creëren we aanbod uh, bij de mensen, Precies. bij de docenten ja. die onderwijs gaan ontwikkelen, die nu al heel druk zijn om de initiële studenten en het vernieuwing van het huidige onderwijs te doen. Hoe gaan we dat organiseren ja. en hoe gaan we daarop investeren? Jaarlijks maak ik een digitale strategie voor het Horizon College en dat doen we nu ook samen met het Regio College. Daarin zal het flexibel onderwijs en uh, LLO, hè, als onze meest, dat zijn eigenlijk de twee um, innovatieve uh, thema's... waar we de komende jaren echt wel heel erg mee bezig zijn, mm -hmm. uh, nou, zijn daar leidend in die digitale strategie. En uh, ja, voor, voor de digitale strategie betekent dat van hoe... Hoe uh, zorg je dat de verbinding met de buitenwereld gewoon uh, digitaal uh, goed georganiseerd is? Hè? Ja. Hoe ga je je matching regelen met je nieuwe doelgroepen? Hoe ga je je CRM uh, en je klantenbestand, uh, uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe zit het met je data die je wilt hergebruiken naar de toekomst toe om klanten te bedienen, alumni uh, die aan het werk zijn? en je uiteindelijk weer aan je wilt binden met een onderwijsaanbod, hoe ga je dat, dat digitaal regelen? Wat is dan je, digitaal, je, je, je data management? Dus al dat soort vragen, hè, data management, CRM, uh, matching, dat zijn allemaal zaken die we, nou, we laten we zeggen vanuit mijn pet van CIO, mm. op moeten pakken in relatie met het LLO-vraagstuk. Hoe is het niveau, uh, en dan is die vraag gericht naar horizon, maar ook misschien wel breder naar het onderwijs. Als ik ook weer van buiten afkijk, dan blinkt overheid en onderwijs al, niet altijd uit in zeg maar, de beste van de klas als het gaat om ICT, zeg maar. Als je naar jezelf kritisch kijkt, wat is het, hoe, hoe vind je de kwaliteit daarvan nu? Uh, ik denk dat we een hele goede uh, governance hebben. Dus dat wij uh, de vraagstukken rondom IT uh, goed kunnen adresseren. Hmm. En ook goed te kunnen op projectportfolio management en alles. Dus dat, dat, gaat, dat gaat wel goed. We hebben nog heel veel te doen op het gebied van datamanagement. Hoe ga je nou om met de data die je hebt? Hoe gebruik je dat? om te kunnen sturen, hoe gebruik je dat, hè? je organisatie, dus uh, BI, uh, managementinformatie. managementinformatie. hoe gebruik je dat ook om te kunnen leren? Hoe verandert je uh, digitale leeromgeving mee met het onderwijsproces wat meer flexibel is, wat met een andere doelgroep te maken heeft? En daarin uh, moet er nog heel veel gebeuren. Vooral vanuit het deel flexibel onderwijs en veel meer gepersonaliseerd onderwijs, ja. zijn we bezig om echt uh, een, een, een nieuwe digitale leeromgeving te gaan creëren waarin je veel meer uh, flexibiliteit hebt uh, en toegerust is hebt op, op, bent op bijvoorbeeld dat je, ja het klinkt misschien heel simpel, dat je niet een groep inschrijft voor, uh, vo, voor onderwijs, maar dat je een individu inschrijft voor een onderwijsdeel wat nou ja, ergens in de organisatie wordt gegeven. Dat is een hele andere manier om met je data om te gaan. En met je digitale leeromgeving om te gaan. Dus dat betekent iets voor je studentinformatiesysteem. Dat betekent iets voor je planning en je roostersysteem. Dat betekent iets voor je learning management systeem. Je, je, je cum laude hebben we nu. Dat gaan we ook proberen om daar um, via een uh, Europese aanbesteding te kijken. van Wat zijn er voor flexibele learning management systemen in de markt. Het is niet meer zozeer dat uh, je, je begeleidt een student... En we gaan het hebben over je cijfers en hoe je van A naar B kunt, maar je, he, als je een flexibele studieroute hebt dan begeleid je een student veel meer in van wie ben je nou, wat wil je nou, wat is er allemaal te doen in deze organisatie en hoe gaan we je daar optimaal in begeleiden. Ja en, en dan niet moet alleen voor drie vier jaar, maar nee, dus een voor je hele leven. Lang. Dus ik word een soort klant eigenlijk. Je wordt jullie. een soort klant, ja je kunt ook beschouwen dat je dat de initiële student die we nu hebben van 16 tot 23 ook een klant is, ja. net zoals de studenten, of de klanten die ouder zijn dan 23. En dan wil ik ervan uitgaan dat, dat je de, de basisgegevens over je voortgang gewoon in je telefoon beschikbaar hebt en dat je het daar niet meer over hoeft te hebben. Nou, dat zijn allemaal wel, uh, dus die hele begeleiding en het hele onderwijsproces verandert. En je ziet dat je hele digitalisering daarin mee moet veranderen. Ik kan me voorstellen dat je daar nog niet helemaal bent waar je zou willen zijn. Zeg, nee, maar dat schat ik je, zomaar in. Nee, dat je goed maar, <laughs> dan ja. vind ik het altijd belangrijk om zeg maar, toch te kijken naar de, de winsten die je op korte termijn toch haalt. Als je nu kijkt naar wat je tot nu toe allemaal al hebt gedaan. Zijn er dingen in dat systeem, heel concreet, van je zegt. Oh, hier ben ik eigenlijk wel een soort van trots op. Of dit is echt een vernieuwing die echt al goed werkt. Of kun je daar dingetjes al noemen? Het, het inschrijven. Op, uh, op, op toetsen en, en, en examens, het zelf invoeren van cijfers. Weet je wel, al dat soort meer administratief gerelateerde zaken we hebben de laatste jaren opgepakt. We hebben inderdaad die governance netjes uh, ne neergezet. Uh, uh, de goede gesprekken zijn gaande in de, in de organisatie. Van wat wil je nou? En wat is ons kader? En hoe kunnen we, hoe kunnen, kunnen we het wel of niet betalen? Mm -hmm. En. en uh, we hebben i-coaches aan het werk die de, de, de docenten ook helpen al uh, uh, op het gebied van digitalisering. Um, dus ja, dat soort dingen hebben we al wel voor elkaar. Mm -hmm. Maar uh, de weg naar een totaal nieuwe DLO zijn we net ingeslagen. Dus daarin, ja, daarin moet het nog wel gebeuren. Dus ja, het is een behoorlijke ambitie. Wat is de rol van Brains Network hierin? Brains is onze IT-leverancier, uh, zullen we mm -hmm. maar zeggen. Dus uh, zij helpen ons uh, om de continuïteit... En het beheer van, van de totale IT-infrastructuur. Om uh, um daarin te ondersteunen. Maar ze helpen ook met innovatie. Hè? De vraagstukken waar ik het net over had. Mm. En uh, toevallig ben ik nu met, uh, met Joon van Wijk van Brains zijn we bezig. Uh, die helpt ons met het, nou ja, met het inzichtelijk maken van wat betekent het nu, die flexibilisering voor je DLO. Welke stappen kun je daarin zetten? Uh, en wat heb je daarvoor nodig? En hij. Uh, van Brainshow en van Dijk, die, die, die helpt ons als adviseur uh -huh. om dat ook op een eenvoudige manier ook in de, met de directeuren te bespreken, met het management te bespreken, om in de stuurgroepen de juiste presentatie te geven, zodat we echt. Uh, de juiste stappen zetten naar de toekomst toe en, en ik als directeur niks vergeet, ik moet, ik moet het aansturen. Ja. Maar de kennis uh, zit vooral van Brains. We hebben ook informatiemanagement en die werken intensief samen met, met, nou ja, uh, met Brains mm. om, om die toekomstige stappen te zetten en uh, nou ja, de, de juiste strategie te volgen. Klinkt als een prima samenwerking met Brains Network, maar wat zijn de beloftes die je kan doen aan studenten als je kijkt naar wat je allemaal van plan bent om te gaan doen? Van de klanten. Ja, ja. misschien moet je ze zo wel noemen. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, dat we, uh, dat we over drie jaar uh, in ieder geval uh, de, de flexibiliteit in ons onderwijs hebben waar, de, waar studenten uh, nu behoefte aan hebben. Dus dat, uh, daar zijn we nog wel even mee bezig. Mm -hmm. En een, uh, in ieder geval een LLO-infrastructuur hebben staan waarin we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. En ik hoop ook een stukje aanbod al hebben voor de omgeving en voor de ondernemers, de bedrijven in uh, nou ja, de regio's Purmerend, uh, Alkmaar, Heerdegewaard. Uh, waar gebruik van gemaakt wordt. Dus um, ik zeg het nadrukkelijk dat we... Uh, de omgeving helpen. Voor ons is LLO een maatschappelijk thema. Ja. We willen eigenlijk altijd een nulresultaat bieden met een hoge kwaliteit van onderwijs. En er zijn voor de, voor de omgeving. Dus we hoeven geen winst. We willen gewoon goed onderwijs hebben. En dat is wel iets waar we over drie jaar... Uh, wil ik een aanbod hebben in de regio's uh, waar ze bij ons terechtkomen? En hoe groot het is, dat kan ik nu nog niet zeggen. Mm. Maar we moeten in ieder geval de organisatie samen met het regiocollege dan hebben staan om elke vraag uh, te kunnen beantwoorden met een stukje onderwijs. Hoe zie jij die samenwerking tussen bedrijfsleven en op een hele flexibele manier met name? Want die gaan altijd sneller. Ja. Die gaan veel sneller dan onderwijs. Ja. Dus ja. hoe zorg je ervoor dat je met elkaar inspringt op hey, hier heeft de markt behoefte aan, dus gaan we daarvoor opleiden. Hoe zie je die samenwerking? Nou, vooral regionaal er zijn met, bij die bedrijven. Dus ik ben zelf uh, gewoon betrokken bij allemaal uh, regionale bedrijfsverenigingen, ja. per mensen ondernemers, westerse bedrijvengroep. Uh, uh, overal zitten we gewoon aan tafel. Uh, niet alleen ik, maar ook het management. Ja. Dus vooral de connectie is belangrijk om te kijken van nou waar uh, kunnen we elkaar in, uh, in helpen. En wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Hoe snel kunnen wij? En, en wat kunnen we niet? Wij hebben vaak heel veel tijd nodig om het onderwijs te kunnen veranderen... via al die wettelijke kaders waar we ons aan te houden hebben vanwege en, ja. die bekostiging. Ja. Daarom is onze kostprijs voor het bekostigd onderwijs gewoon laag. Maar is de verandersnelheid uh, heel langzaam. Dus het is voor ons wel een hele opdracht om dat te kunnen doen. En we zijn echt niet... ...van plan om de NCOI's van deze wereld om daar de strijd mee aan te gaan... ...maar dat gaan we gewoon niet winnen. Nee. Dus uh, ik zoek ook nadrukkelijk de samenwerking op... ...om te kijken nou, wat is nou de kracht van, uh, van het uh, digitaal onderwijs... ...en het, het onbekostigd onderwijs en wat is onze kracht. Hè? Wij hebben de kracht in de regionale verbinding... ...in uh, het samen met bedrijven opleidingen echt gewoon opzetten... ...en met hybride docenten met elkaar uh, de opleidingen ook vorm en inhoud geven... Wij hebben ook fysieke mogelijkheden. Dus hoe kun je elkaar naar de toekomst zodanig versterken. dat je de regio echt bedient met een goed stukje onderwijs? Dus ik zit er echt in de samenwerking. en in de maatschappelijke relevantie van het. Ja, waarbij de time-to-market natuurlijk wel een dingetje is. Maar als ik goed naar je luister, dan zou dus in het mooiste geval. die hele ICT-innovatie, die digitalisering. zeg maar eraan bij moeten dragen. dat je wel degelijk processen kan versnellen. die nu misschien nog trager lopen. Ja, ja, ja, weet je, heel simpel. Um, we zijn bezig met een stuk matching um, en uh, het, ja, vroeger uh, was het echt uh, onze BPV-coördinatie, onze mensen die in de beroepspraktijkvorming bezig waren mm -hmm. om te kijken van nou, uh, waar kan ik een geschikte uh, uh, bedrijf vinden waar onze student uh, stage kan lopen. En, nou ja, nu is het al heel lang zo in de liefde met alle de tinders en zo. Dat je niet uh, per se de kroeg meer nodig hebt om, uh, om elkaar te vinden. Dat doe je digitaal ook. En op het gebied van matching tussen een stagebedrijf uh, uh, en een student. Moet het natuurlijk ook makkelijk digitaal kunnen. Ja. En dat heb ik nu zijn we nu bezig om dat in Noord-Holland in ieder geval uit te breiden. Om dat niet alleen voor studenten te doen, maar voor een klant. Voor het leven lang ontwikkelen. Om vraag en aanbod veel meer digitaal bij elkaar te brengen. Ja, dat zijn allemaal misschien hele simpele uh, oplossingen uh, in de huidige tijdsgevricht. Uh, maar dat is voor ons nog best wel een uitdaging om dat ja. goed digitaal, want dat ga je uh, ga je kijken naar welke uh, data heb je nodig vanuit ja. je student of vanuit je klant? Wat hebben we bedrijf te bieden? Wat voor platform gebruik je? En hoe breng je dat digitaal bij elkaar? Dat zijn allemaal uh, ja, digitale zaken waarvan ik denk, ja, daar moeten we mee aan de gang. Of ja. Daar zijn we al lang mee aan de gang. Ja, en de, de klant verwacht dit ook. Want ja, tuurlijk. Die zijn, tuurlijk, die zijn er al. Ja, ja. ja. ja. En wij moeten nog. Boeiend hoor. En ja. en tot slot, wat zou je tips zijn aan mensen die nu zitten te kijken uit het onderwijs? Hè? Die misschien zeggen, oeh, wij moeten hier eigenlijk nog aan beginnen. Uh, ja. Wat zijn je belangrijke praktische tips die jij uh, die mensen kan meegeven? Nou, vooral om uh, gebruik te maken van de kennis van elkaar, van de energie die je hebt. Ja, wij hebben een onderwijsinstelling uh, met een heel repertoire aan opleidingen. En de ene sector is veel, is wat ondernemender dan de andere. Dus je merkt ook dat bij de, de opleidingen rondom commercie, logistiek, uh, veel meer de handelsopleidingen, uh, dat daar vaak dingen worden gecreëerd samen met het bedrijfsleven zonder dat ik erom vraag. Um, deel dat met elkaar. Dus zorg dat ja. je langzaam een aanbod gaat creëren door gebruik te maken van elkaars kennis en, en, en, en, en om het echt als een groeimodel te zien. Uh, want uh, het is leuk, het is mooi om onderwijs te maken voor nieuwe doelgroepen. Um, maar het gaat echt niet vanzelf. Dus ik, wij, wij gunnen onszelf echt wel wat jaren ontwikkeling om die hele DNA, het hele DNA van onze ja. organisatie te veranderen. Ja. En gebruik die tijd ook op. Want ik denk dat dat belangrijk is. De goede energie moet er een beetje in blijven. Arjan, dankjewel en uh, heel veel succes uh, de komende jaren. Dankjewel. En dankjewel dat jij mijn gast was. En dankjewel voor het kijken en naar het luisteren naar weer een aflevering uit de serie die ik samen maak uh, met Brains. Wil je nou meer van deze gesprekken zien, is onderwijs en innovatie in het onderwijs uh, jouw ding? Uh, kijk dan in de playlist uh, op ons YouTube kanaal of luister naar onze podcast op Spotify. En wil je meer weten over Brains? Ga naar Brains.nl. Voor nu, dankjewel. Hoi!